Als je op zoek bent naar manieren om je impact op internet te vergroten, om meer mensen te bereiken, om je vindbaarheid in de zoekmachines te vergroten, om meer kijkers voor je video's te krijgen en om meer volgers te krijgen, nou, dan is het een heel slim plan om ondertiteling toe te voegen aan je video's. En, um, het aantal video's dat op internet wordt gedeeld is echt enorm en dat uh, aantal zal alleen nog maar verder toenemen. Uh, je moet er in deze tijd dus uh, alles aan doen om uh, op te vallen met je video's. En je hebt de juiste kennis uh, nodig om hoog in de zoekresultaten van Google en YouTube te verschijnen. Maar natuurlijk ook in de tijdlijnen van Facebook en LinkedIn als je daar actief bent. En um, je kunt ervan uitgaan dat het grootste deel van jouw kijkers het geluid uit heeft staan als ze jouw video's bekijken. Uh, ze zijn aan het werk, ze zitten in de trein, um, zijn aan het bank hangen of uh, liggen in bed en willen gewoon lekker rustig in stilte kijken en niemand storen. Nou, als je wilt dat je kijkers langer naar je video kijken, dan is het toevoegen van uh, ondertiteling echt een must. En um, wanneer mensen aan uh, ondertiteling denken, dan denken ze vaak dat het um, alleen iets is voor uh, doven en slechthorenden. Of als er bijvoorbeeld een vreemde taal in een video wordt gesproken. Maar niets is minder waar. Er zijn veel meer goede redenen om uh, ondertiteling toe te voegen aan je video's of zelfs aan je live video's. Uh, want op veel social media begint je video al te spelen zonder geluid. Zoals op um, Facebook en Twitter. Um, al kun je dat ook uitzetten, maar pas als een kijker op de volumeknop tikt, dan krijgt hij er dus geluid bij. En de kans is veel groter dat iemand voorbij je video scrolt en jouw waardevolle informatie dus mist, als hij niet ziet waar je video over gaat. Dus um, hoe zorg je er dan voor dat je stille video opvalt? Nou allereerst met een pakkend eerste beeld, dat dus ook opvalt zonder geluid. En ten tweede is het belangrijk om ondertiteling toe te voegen, zodat je kijkers begrijpen waar je video over gaat. Um, en als je ze getriggerd hebt met die eerste paar zinnen, uh, dan zijn ze eerder geneigd om uh, je hele video te bekijken met geluid. En uh, nou ja, dat is wat we willen. Uh, op welke social media kun je een native video voorzien van ondertiteling? Uh, en kun je daarvoor een... Oh, mijn telefoon gaat. Een goede tip. Uh, Zet je telefoon altijd op vliegtuigmodus, dan word je niet gestoord. Uh, maar goed, terug naar mijn verhaal. Op welke social media kun je je native video voorzien van ondertiteling? En kun je daarvoor dus een los ondertitelingsbestand toevoegen? Uh, dat kan namelijk niet op elk sociaal netwerk. Uh, op YouTube... Oh, shit, ik had hem gewoon uit moeten zetten. De aanhouder wint uh, niet. Hoe zorg je er nou voor... Nu moet ik lachen. Oh. Nou, opnieuw. Bewaar. Nu lukt het niet meer. Nou, op welke social media kun je je native video voorzien van ondertiteling? En kun je daarvoor een los ondertitelingsbestand toevoegen? Dat kan namelijk niet op elk sociaal netwerk. Um, op YouTube, Facebook en Vimeo kan dat wel. En op LinkedIn, Twitter en Instagram kan dat niet. En nu vraag je je misschien af, maar wat als ik mijn video toch van ondertiteling wil voorzien? Uh, ook al kan ik geen los ondertitelingsbestand uploaden. Zoals dus op LinkedIn, Twitter of Instagram. Nou, dan kun je de ondertiteling toevoegen tijdens het monteren van je video. Door er bijvoorbeeld teksttitels of tekstanimaties aan toe te voegen. Um, een groot voordeel uh, bij YouTube, Facebook en Vimeo uh, is dat je je eerder gepubliceerde uh, video nog altijd komt voorzien van ondertiteling. Dus als je bijvoorbeeld een Facebook Live hebt gedaan die um, het heel goed doet en waar je veel reacties op krijgt, dan loont het dus echt de moeite om er alsnog ondertiteling aan toe te voegen. En dat kan je zomaar een klant van 40.000 euro opleveren. Dat is echt waar, zo werkt dit dus voor een van mijn trouwe klanten, dus dat is echt fantastisch. Um, nou, heb je je YouTube video voorzien van ondertiteling en deel je de video op je blog of in een LinkedIn-artikel of op Twitter, nou, dan wil je vast dat de ondertiteling uh, automatisch in beeld komt, zonder dat je kijker zijn uh, instellingen hiervoor hoeft aan te passen. Nou, wil je nou weten hoe je dat voor elkaar krijgt, uh, download dan de tip ondertiteling automatisch in beeld. Um, je vindt de link uh, onder deze video. En uh, wil je nou meer tips over verdienen met video ontvangen? Abonneer je dan op mijn YouTube kanaal. En uh, nou, ik wil je bedanken voor het kijken. En uh, tot uh, in de volgende video. Dag dag!